Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een toiletverhoger met beugels om nog makkelijker te kunnen opstaan, dan is Sofie een zeer goede keuze. Sofie wordt gemonteerd op het toilet en is feitelijk op elk toilet vast te zetten. Zowel op het toilet met een stortbak als een vrij hangend toilet. Daarvoor moet u eerst uw toiletzitting en deksel verwijderen en op de plaats waar deze vast zat, kunt u met de bijgeleverde schroeven Sophie weer vastzetten. De toiletvrouw Sophie heeft een deksel, zodat in ieder geval de toilet afgesloten kan worden, en heeft armleunen om uiteindelijk makkelijker te kunnen opstaan. Dus, u zit hoger om makkelijker te kunnen opstaan, en u heeft armleuningen. Om jezelf ook mee te kunnen afzetten. Natuurlijk moet Sophie ook gemonteerd zijn aan het toilet, omdat als u op de ene kant of op de andere kant harder zal drukken, dat nooit de toiletverhoger van het toilet zou kunnen vallen. Daarna zijn de armleuningen wegklapbaar om nog meer ruimte in het toilet te krijgen, bijvoorbeeld als u het wil schoonmaken. Sophie is een driehoogtes monteerbaar. Zowel op 6,5 cm, op 10 cm en op 13,5 cm. Dus in combinatie met uw toilet altijd een juiste hoogte om makkelijk van het toilet te kunnen afstappen. Dus zoekt een toiletverhoging met armstelling. Dan is Sophie een zeer goede keuze.